Welkom bij de presentatie Drie Disciplines, één stuk Stuklijst. Ik ben Evert Klerk en ik ga mezelf een klein beetje toelichten aan de hand van het volgende. Ik heb namelijk, uh, ik heb kinderen en ik heb ook een zoontje en mijn zoontje is gek op Lego. En nou was de één ding wat ik niet wilde is 100.000 kilo Lego in mijn huis hebben. En dan hebben ze bij ons in de buurt waar ik woon een ontzettend mooi... Ja, een mooie oplossing daarvoor. Je hebt namelijk een lego theek. En die lego is eigenlijk een soort bibliotheek. En in die bibliotheek kun je in plaats van boeken, kun je Lego-sets lenen. En dat is helemaal geweldig, want voor een week huur je uh, nou, Lego-sets van uh, 500, 600 euro. Soms heb je wat langer nodig. En dan maak je die. En waarom zou je denken: waarom Lego? Waarom, wat heeft Lego hiermee te maken? Nou, omdat Lego. ...een enorm mooie metafoor is voor de onderdelen die wij dagelijks in onze maakbedrijven maken. En voor alle onderdelen die we kopen. En de combinatie van onderdelen die we gebruiken om uiteindelijk producten en productstructuren te maken. Om daar dan vervolgens weer zaken mee te bestellen. We willen vandaag gaan kijken naar die productstructuren. En... ...zoals we dat ook wel noemen, bill of material. En hier wordt het nog een keer geïllustreerd. Dus al die Lego stukjes die we hebben... Die, uh, ...daar kunnen we allerlei variatie van producten mee maken. En die variaties van producten gebruiken we in onze bedrijven... ...om uiteindelijk één, technisch te begrijpen hoe iets in elkaar zit... ...maar twee, om ook weer uh, onze ERP-systemen mee te vullen bijvoorbeeld... Als we dan eens uh, goed gaan kijken en we kijken naar een zo'n Lego-steentje en, en pakken een wieltje of iets, um, stel je voor dat we dat uh, ofwel zelf zouden moeten maken of bestellen. Daar heb je gegevens voor nodig. Je hebt enerzijds moet je weten hoe ziet dat onderdeel eruit, wat zijn de afmetingen, wat is het gewicht, hoe zou ik het moeten maken. Maar anderzijds zou je ook gegevens moeten hebben van um, welke. Uh, uh, Welk artikelnummer hangt eraan, zodat je kan kijken of er nog voorraad is of het kan gaan kopen. Nou, en die stromen van informatie willen we ondersteunen. En daarvoor is een veelgebruikte naam die we doen, is een bill of material. Maar waarom is zo'n bill of material nou zo ontzettend belangrijk? Dat komt omdat het de structuur van je product aangeeft. Die aantallen bijvoorbeeld. Alleen het interessante is dat... Iedereen binnen je organisatie en ook daarbuiten kijkt vaak op een andere manier naar een structuur of naar een product of de productstructuur. Dus wat voor een engineer een overzichtelijk logische structuur is, kan voor iemand uit de elektrotechniek wel weer een heel ander beeld geven. En dat is eigenlijk de uitdaging. Hoe kunnen wij met meerdere structuren werken en toch dat al die disciplines daar netjes op aan blijven sluiten? Nou, daar zien wij een bepaald fenomeen in de markt en die willen we benadrukken, benoemen en dan ook aangeven hoe wij er naar kijken, hoe je dat eventueel aan zou kunnen pakken. Nou, zo'n billig material, om het nog wat meer te illustreren, hebben we hier de billig material in Teamcenter gezet. En hier zie je eigenlijk dus de structuur van een product. Dat zie je zowel in Active Workspace op de linkerzijde. Als uh, in de team setter client op de rechterzijde. Waarbij een hele structuur als een soort van tree structure, een boomstructuur getoond kan worden. Hoe werken we vandaag de dag vooral? Nou, laten we eens een heel traditioneel bedrijf nemen waar we zeggen we hebben een mechanical engineering afdeling. Nou, dat is al vaak al lang niet meer zo. We hebben namelijk ook vaak heel veel. Elektra, zaken of megatronica, wil je het zelfs noemen. Maar we hebben ook te maken met een stuk R&D wat er gedaan wordt en software. Nou, en dan waarschijnlijk laat ik nog wat specifieke afdelingen uh, buiten beeld voor nu. Maar deze kunnen we op zijn minst even meenemen. En al die verschillende afdelingen, die hebben zometeen iets van een stuklijst, iets van overzicht, iets van tekeningen, iets van technische data. En dan moet het product waarvoor aan ze hebben gewerkt, moet gemaakt worden. Ja, en wie gaat dat allemaal regelen? Nou, over het algemeen is dat werkvoorbereiding, manufacturing. Dus die komen met al hun informatie daar naartoe. En manufacturing gaat enorm zijn best doen... om dat allemaal van al die verschillende uh, afdelingen... allemaal netjes te combineren en op een beetje fatsoenlijke manier... in het ERP-systeem te zetten. En uiteindelijk is de werkvoorbereiding in combinatie met het de, de ERP-systeem. Uh, daarmee sturen we de productie aan. Maar Service die heeft daar ook nog een idee over. En die zegt, ja, ik moet op het moment dat ik uh, Service moet verlenen aan uh, bepaalde machines, zal ik ook weer op mijn manier Service moeten verlenen. En hier wordt het wel interessant, want wat bijvoorbeeld voor, de, voor in de productie wat een object of een, of een deel, Um, ...van een product wat helemaal geassembleerd moet worden... ...kan voor Service wel één component zijn... ...wat in zijn totaliteit... gereplaced ge ge ge ge moet kunnen worden. En zo kijken we dus ook heel anders weer... ...naar die productstructuren. Um, het kan zijn dat uh, Service... ...veel meer te maken heeft... ...met uh, twee machines die op elkaar aangesloten zijn... ...en de structuur daartussen... ...terwijl de productie al die machines... ...en het tussenstuk... ...separaat maken. En zo... Kijken we met z'n allen naar die productstructuur op een andere wijze. En dat geeft gewoon best wel veel verwarring. Een service kijkt ook weer maar naar manufacturing en werkvoorbereiding over het algemeen. En uiteraard in het uh, ERP-systeem. Nou, dat betekent een beetje dat onderling dat al die verschillende afdelingen ook met elkaar uh, in gesprek moeten zijn. Dus die proberen uit alle macht afstemming te vinden. Maar wat je vaak ziet, dat het dan toch best wel de, de, de creativiteit belemmert en soms voor best wat wrijving kan zorgen. En waar in zo'n proces ga je nou uiteindelijk uh, met elkaar die afstemming vinden. En ondertussen komt er ook nog eens heel veel informatie terug uit het veld via werkvoorbereiding, wat dan weer teruggekoppeld moet worden met die verschillende afdelingen. En die zijn onderling ook weer bezig. Nou... We hebben ons best gedaan om dit plaatje lekker druk en onoverzichtelijk te maken. Om een beetje het gevoel te creëren wat we, waar we dus in de praktijk ook tegenaan lopen. Dat het allemaal langs elkaar heen loopt. Niemand weet heel goed van elkaar waar hij mee bezig is. En dat is wel een situatie waar we dus mee te maken hebben. Hier hebben we nog de lijnen van productie. Hoe die ook nog terug communiceren. En uh, dat zijn van die dingen die, uh, die je dan vaak... Teruggehoord van ik heb het nog gezegd en nou doe je al voor de tweede keer dezelfde fout het zijn allemaal zaken waarbij er geen goed proces is om uiteindelijk je, je productverbetering, je, je change requests voor elkaar te krijgen en voor het idee we gaan zo meteen toewerken naar een situatie waarbij we natuurlijk een voorstel hebben maar die huidige situatie die kenmerkt zich dus door uh, onduidelijkheid, onduidelijkheid van, uh, van de informatiestromen, van verantwoordelijkheden. Uh, dat leidt tot veel frustratie en vaak is traceability ook best wel uh, ver te zoeken. Dat is een beetje dubbelop misschien, maar we kunnen het vaak niet vinden. En dan daarmee als traceability weg is, dan wie is daar nou verantwoordelijk voor? En voor inkoop is dat ook een, uh, een grote uitdaging om dat allemaal netjes te regelen. Nou ja, ga je dan naar een ideale situatie toe. Dan zou het natuurlijk heel mooi zijn als je de boel helemaal omdraait. En let op, die pijlen die gaan als het goed is zo meteen uh, keurig omdraaien. Nadat ik dit stukje heb aangegeven. Want wat we eigenlijk in een, in een ideale situatie zien is dus. Dat software, mechanical engineering, electrical engineering en ROD samen voor de engineering bom zorgen. En dat die engineering bom uiteindelijk omgezet wordt naar een mechanical bom. En hier was mijn uh, pijlenverhaal, excuus daarvoor. Maar het zou het mooiste zijn als je dat doet, dan, dan moet je eigenlijk van tevoren weten hoe je hele structuur eruit ziet. Dus dan moet je eigenlijk als je een product gaat maken helemaal terugdenken. Vanuit productie terugdenken, hele structuur uitzetten. En zodat iedereen dan vervolgens keurig alles onder het juiste noemertje kan hangen. Nou, in de praktijk zien we dat dat vaak geen haalbare kaart is. Dat we het omdraaien. En dat we de, die E-bom en die M-bom daarmee heel goed op elkaar af kunnen stemmen. Dus daarbij is het gewoon erg handig. Uh, dat in een ideale situatie de informatiestroom helder is. Nou, dat is helder door de juiste verantwoording en de juiste afspraken. En het liefst zou je toewerken naar een CTO of een BTO, dus een Configure to Order of Build to Order proces, waarbij je dus uh, heel strak stapgewijs er naar kan lopen. Nou, een tussenoplossing die staat hier. Dat is namelijk een product owner. In de softwarewereld zie je wel heel vaak een product owner terugkomen. Een product owner die neemt een bepaalde verantwoordelijkheid op zich ten opzichte van een product. Dus het is niet iemand die verantwoordelijk is voor een afdeling of uh, voor, voor een bepaalde groep mensen. Nee, die is echt verantwoordelijk voor een product. En uh, die, die neemt ook de juiste beslissingen door de juiste informatie in te winnen. Maar die heeft door eigenlijk de hele organisatie, misschien wel bij klanten, bij verkoop, bij marketing... Allemaal stakeholders, zoals we dat noemen. En die zorgt ervoor dat die structuur van zo'n product, dat het allemaal in goede banen geleid wordt. Want wat we heel vaak zien nu, is dat de werkvoorbereiding eigenlijk deze taken er een beetje bij heeft gekregen. Al die on, uh, uh, afdelingen als software, mechanical engineering, electrical engineering en dergelijke, die creëren dus allemaal data. En die geven het allemaal een werkvoorbereiding en zeggen, nou, succes ermee. En dat is, dat is iets wat vaak scheef gaat lopen. En daarom is het goed als er één iemand tussen zit die het overzicht houdt en die communicatie houdt tussen al die verschillende afdelingen waar ook de, nou, kan zeggen de communicatie verloopt via die product owner. Dus al die verschillende stuklijsten, maar ook ideeën van structuren bouwen en dergelijke gaat via de product owner en de product owner die communiceert weer met werkvoorbereiding. En door deze schakel tussen het hele stuk in te zetten ga je ook veel uh, ja, volwassener nadenken over je product. Je gaat veel meer vooruitdenken over je product ook nog. En uiteindelijk uh, hebben al die verschillende afdelingen, krijgen een eigen bill of material. Je ziet software, mechanical, electrical. En de product owner zorgt er dus voor dat die hele bill of material samengevoegd wordt in een e-bom, in een engineering bill of material. Dus die zorgt dat dat gestroomlijf blijft. En dan vervolgens, als we gaan kijken naar de werkvoorbereiding, dus die met een manufacturing bom, een N-bom werkt, die, uh, die doet dat op basis van de uh, engineering bom. Voor de, voor de verheldering, die, die, die manufacturing bom, je kunt je voorstellen dat als jij een machine uittekent, dat die, uh, nou, die, die is helemaal keurig voor elkaar. Alleen die machine moet bijvoorbeeld ook vervoerd worden. Dus uh, wat moet doet manufacturing? Die zegt, nou, buiten wat jij nu hebt getekend, moet er ook een pallet komen, verpakkingsmateriaal moeten komen. En misschien moet er bijvoorbeeld ook wel, uh, als het een, een straalkast is bijvoorbeeld, uh, een zak straalsand meegeleverd worden. Uh, een aantal extra stofzakken. Ik, ik verzin het ook maar te plekken. Maar die verrijken die, die productstructuur vaak met extra gegevens, misschien wat uh, um, onderdelen die uh, slijt-onderhevig uh, zijn, dus dat die ook meegeleverd worden. En door deze afspraken goed te maken en goed te laten lopen via een bepaald orgaan, in dit geval de, de product-owner, zal je zien dat er veel meer structuur in je product komt en dat de overdracht naar de mechanical bom ook veel mooier zal lopen en dan zal je uiteindelijk ook zien dat service weer een eigen type stuklijst krijgt. Uh, ik zei het net al eventjes, uh, ik, ik bedoelde de slijtonderdelen. Dus binnen een machine heb je altijd bepaalde onderdelen die slijten. Misschien heeft service wel een, een soort van overzicht van onderdelen of een een, een een samenvatting van onderdelen wat slijtonderdelen zijn. Dus die makkelijk besteld kunnen worden in een setvorm, bijvoorbeeld. En kan op die manier met de productstructuur gemakkelijk de artikelen nabestellen. En die, die m bom dat is vaak gelijk ook uh, de lijst die we gebruiken om de voorraad uh, uh, zeg maar aan te vullen en te, con en te controleren of er nog genoeg voorraad is. En uiteindelijk sturen we daar productie mee aan. Nou, je ziet hier al heel wat bommetjes. En al die verschillende bommen, dat is helemaal op zich niet zo spannend en ze horen allemaal heel erg bij elkaar. Maar eigenlijk zijn het allemaal, ja, ik zou bijna zeggen, willen zeggen perspectieven hoe je naar je product gaat kijken. En uh, een van de voorbeelden die ik daar ook altijd wel mooi in vind is, als jij een fiets maakt, en dat doe je helemaal in de fabriek, helemaal uit het niets, dan heb je een afdeling en die maakt zeg maar de velgen en die en pakt de naaf en die pakt de spaken en die zet dat er helemaal in. Maar ik weet zeker dat als jij nu naar de fietsenwinkel gaat en daar een, een nieuwe velg voor je fiets wil kopen, ga jij niet losse naaf, losse spaken, losse buitenvelg, dat ga je echt niet kopen en het zelf in elkaar zetten. Nee, dan koop je dus in één keer een losse of in één keer een velg. En het hele idee daarvan is, voor ons is de beleving dat een velg met spaken en naaf is gewoon hè, het wiel, zeg maar. Terwijl voor iemand die dat uh, ontwerpt, datzelfde, diezelfde velg, zijn het misschien wel nou, 50, 60, 70 onderdelen. Nou, op die manier gaan we daar, uh, kijken we steeds anders naar hetzelfde product in een andere structuurvorm. Nou, wat heb je dan nodig om dat dan voor elkaar te krijgen? Uiteraard moet je verantwoordingen vastleggen. We zagen al die stuklijst al net. Het is belangrijk dat, uh, dat je met elkaar afspreekt hoe je dingen aanlevert, hoe die overdracht is, hoe je op elkaar aansluit. Je moet een, een goed, solide change management hebben. En een change management dat is, uh, is iets waarbij je uh, een, een systeem opzet, waarbij je een, een veranderingsvraag, een change request. ...zeg maar aanmaakt, eentje die het in behandeling neemt, misschien dat bepaalde afdelingen een, een notification, dus een uh, kattebelletje moet krijgen dat er iets speelt. Um, en dat moet je, dat hele proces moet je netjes laten verlopen. Want als jij iets gaat veranderen in een product en je doet heel goed je productbeheer, uh, dan kan één product veranderen heel veel consequenties hebben voor heel veel andere producten. En dat moet je wel overzien. En daar zijn de product owners bij uitstek goed voor om te raadplegen. Welk effect heeft het als ik deze en deze verandering door ze willen voeren? Dus change management uh, is iets wat heel lastig is om goed te implementeren. Omdat iedereen binnen je organisatie daarmee moet werken. En wat je het liefste wil is eigenlijk heel snel kunnen prototypen. Heel snel en gemakkelijk kunnen kijken als ik een wijziging heb, wat voor effect heeft het dan? Wat, wat gaat dat doen zeg maar, met mijn product? En dan merken wij wel dat bedrijven die een, uh, die een volledige digital twin hebben. Of in ieder geval een digital twin die, die heel erg uh, lijkt op datgene wat ze hebben staan. En even voor de duidelijkheid. met een digital twin bedoelen we dus een, een, een virtuele representatie van jouw fysieke product of proces. Dus het, uh, maar het hele idee is dat je dus <coughs> virtueel kan testen. Wat jouw wijziging voor invloed heeft. <tiek> ja en dan is de vraag die normaal gesproken aan het publiek zou willen stellen. Maar nu aan jullie mee wil geven. Wie heeft er al een product owner? Of wie heeft iemand die misschien niet het, eh, het, het, het naamkaartje product owner heeft. Maar eigenlijk die taken die ik net omschreef wel doet. En, eh, en misschien eh, binnen jouw organisatie is dit wel... Iets om het mee te nemen, om na te denken van, hé, hey, wacht eens even. Als wij daar nou iemand voor verantwoordelijk stellen. Om uiteindelijk die stuklijsten, zeg maar, door de organisatie te laten lopen op een goede manier. Dat kan wel eens voor ons hele proces en de volwassenheid van onze organisatie heel veel brengen. Neem dit mee, ga ermee aan de slag. Ben je nou geïnteresseerd om met ons eens over te praten en natuurlijk... Om te kijken hoe we, processen, um, die we, hoe we de processen die je hebt lopen, hoe wij die vanuit onze best practice kunnen aanvullen of kunnen vastleggen in een van de systemen die we hebben. Neem dan gewoon eens contact op, zodat we er gezamenlijk uh, een kop koffie over kunnen drinken om te kijken waar we jullie kunnen ondersteunen. Ik dank jullie hartelijk voor het uh, geduldig kijken en luisteren naar deze presentatie. Tot ziens.